In het voorjaar van 2001 zou ik afstuderen. Als eindexamen van mijn compositieopleiding wilde ik een immens concert ontwerpen. Ik was door het havengebied gefietst, op zoek naar een grote, prachtige plek. Ik vond een oude scheepswerf, bewoond door krakers. Dat was ideaal. Maandenlang werkte ik eraan. De scheepswerf had geen loket waar je kaartjes kon kopen, ook geen marketingafdeling en zelfs geen toiletten en brandblussers. Ineens was het componistenbestaan meer dan het zorgvuldig schrijven van prachtige noten. Het werd een monsterproductie. En een nacht om nooit te vergeten. Het publiek kon rondlopen tussen de boten. Zo'n tachtig muzici stonden verspreid door de ruimte en bespeelden naast hun instrumenten, soms ook met hamers en een de metalen vaten, buizen en het afval. Een geweldige kok deed mee. Hij kookte polenta in een grote ketel. Rond middernacht werd het op lange tafels uitgespreid en bedekt met een laag tomatensaus, geraspte kaas en rucola. Er ontstond een pizza van 20 meter lang en iedereen kreeg een vark. Er was een choreografie van dansers. Niet op een podium, maar tussen het publiek. Een operazangeres zong flarden van melodieën en de DJ liet mijn experimentele compositie overgaan in een bruisend feest dat duurde tot de zon opkwam. Als je de concert zal uitgaat en je je muziek midden in de wereld zet haal je een berg werk op de hals. Je zult overal over moeten beslissen, zoals wat is mijn plan met mijn publiek? Je kunt stoelen neerzetten, maar dat hoeft niet. Je kunt ze tot stilte manen, maar dat hoeft niet. Publiek kan best helpen, zingen, dansen en medemaker worden. Componeren is niet langer het ontwerpen van klank, maar het scheppen van de voorwaarden voor een betekenisvolle ontmoeting. De jaren na het grote avontuur in het havengebied was ik vaker te vinden in schepen, op daken, in parkeergarages, kerken, fabrieken en nachtclubs dan in concertzalen. Ik ging werken met drummers, kinderkoren, violen, dj's, Sloveense hardrokkers, Japanse kotospelers, Palestijnse hiphoppers, kappers, schoonmakers en masseurs. Vaak waren er meer dan 100 muzici per event. Repeteren deden we in losse flarden die pas tijdens het concert samenvielen. Of niet... Een stuk was eenmalig. Elke gebeurtenis uniek. Ik wist niet goed hoe ik de concerten moest noemen. Op de flyer schreef ik een totaalervaring voor al je zintuigen. De krant sprak van een happening. Het was op zoek naar een vorm van samenkomen, ontmoeten en beleven... waarin een gedeelte van het leven voelbaar werd dat doorgaans op de achtergrond blijft. Dat was natuurlijk niet nieuw... Het uiten van saamhorigheid, gevoelens, identiteit en geloof in de vorm van beelden, zang en dans was eeuwenlang een betekenisvol en onontkoombaar onderdeel van het dagelijks bestaan. Nu hebben we een groot deel van onze collectieve expressievormen ondergebracht en geïnstitutionaliseerd in wat we de kunstwereld noemen. Maar momenten waarop mensen bijeenkomen om samen te zingen, dansen, voelen en zijn bestaan al zo lang als de mensheid bestaat. Onze soort leeft van rituelen. Dat merkte ik ook toen in 2004 iets verschrikkelijks gebeurde: iets dat heel Nederland in de war bracht. Theo van Gogh werd vermoord. Een kunstenaar, vrijdenker en scherpe geest, werd op straat doodgestoken door een religieuze extremist. Amsterdammer met Marokkaanse roots. Iedereen was geschokt en boos. Maar wat moesten we precies voelen? Wat moesten we doen? Moesten we bang zijn? En voor wie? Ik had geen antwoord, maar vreselijk veel zorgen. Er kwam bij zoveel mensen woede en wantrouwen naar boven. Het leek of de samenleving uit elkaar brokkelde. We stonden erbij en zagen het gebeuren. Ik dacht al snel, zou muziek ons kunnen helpen? In muziek hoefden we geen antwoorden te vinden. Maar konden we wel gevoelens uiten. Ook onze pijn en verwarring. Ik bracht Marokkaans-Nederlandse muzikanten, schrijvers en koks bijeen voor een groot event. Ik wilde geen concert waarbij je enkel wat mooie klanken nuttigt van elkaars cultuur. Ik had behoefte om de gedachten, emoties en gevoelens van mijn medestadgenoten te leren kennen door ze te voelen, te ervaren. Daarom blinddoekten we de bezoekers. Aan de hand van de jonge leden van het Marokkaanse sufi koor Vrienden van de Islam werd iedereen meegevoerd en op een kussen gelegd. Je schoenen werden uitgedaan, je voeten gewassen. Er waren verfijnde geuren, zachte klanken, flarde poëzie, stemmen in je oor, handen die je aanraakten. We moesten ons overgeven aan een soort bad van zintuigelijke ervaringen. Zo verdween het onderscheid tussen dichtbij en ver weg, tussen verleden en toekomst. Het was een rituele ervaring waarin we ons echt even samen konden voelen.